Hoi, we gaan aan de slag met Biteable, een programma om video's te maken. Je hebt deze video net bij mij gezien, beeldbewerking 3. En, um, nou, hoe kun je navigeren? Heel erg makkelijk. Het is alleen maar eigenlijk Create a new video. En hier zie je de upgrade. Um, dat is natuurlijk wel zo in de free versie. Kun je niet jouw video downloaden? Je kunt hem wel delen, maar je kunt hem niet op je computer downloaden. En je hebt te maken met het watermerk wat erop zit. Nou, dus voor de betaalde versie, 99 dollar per jaar, uh, kun je hier natuurlijk dat wel uh, downloaden en heb je geen watermerk. Dus dat is altijd te overwegen als je dit uh, heel veel wil gebruiken. Maar we gaan even terug naar Biteable. Oeh, daar ben ik uitgelogd. Dat was niet de bedoeling. Nog even inloggen. En dan zeggen we Create a new video. Nou, je hebt twee mogelijkheden. Je kunt een voor een video gebruiken met templates die al klaar is en je kunt from scratch dus stel dat je zegt oké okay, ik wil deze gaan gebruiken dan klik je hierop. dan kun je even kijken hoe dat eruit ziet en met die pijlen denk je oh ja dat, dat kan ik wel gebruiken en dan uh, ga je hem hier uh, downloaden als het ware en dan zie je hier de verschillende scènes die je dan uh, kunt uh, veranderen. Ja, dus dan is het gewoon uh, oké okay, hier de tekst veranderen. Put your slideshow tekst hier titel. En je kunt hier nog aan de slag met een ander lettertype. En je kunt hier zeggen oké okay, ik wil het lang laten duren of kort. En meer opties uh, heb je niet. En wat je ook kunt is uh, gewoon scenes als het ware veranderen of dupliceren of verwijderen. Nou, dit is even um, met de templates, maar ik ga even aan de slag met uh, From Scratch. Nou, dan geef je dat een naam. Uh, <clears throat> Test leerlijn. Get started. Oké, okay, we doen dat. Nou, we hebben een aantal opties. Je hebt een animatie. Dan, uh, hier zie je alle gratis animaties die je kunt gebruiken. Dan zie je hier. Dan kun je namelijk scène voor scène opbouwen. Hier is bijvoorbeeld om foto's ja, eigenlijk te uploaden, te gebruiken. En die foto's kun je dan gebruiken in deze als een logo. Je kunt hier de iPad jouw foto uploaden. Zo zie je dat dit is de mogelijkheid. We gaan hier weg uit de images. Uh, je kunt ook wel leuke animaties uh, gebruiken, zoals de robots. Uh, dus die kun je per animatie nu downloaden. Uh, dus dat is het verschil met net. En uh, hier zijn ook uh, alle uh, slides die je net ook een beetje zag, komen hier ook voorbij. Dus zo kun je eigenlijk je presentatie uh, opbouwen. Nou, Stel dat je zegt, oké, okay, ik wil uh, deze gebruiken. Dan is het handig om eerst eigenlijk al je scènes te bepalen. Nou, ik wil deze nog gebruiken. Hop. Ik wil nog een foto gebruiken van Clay Image. Want ik vond die wel leuk met die iPad. Oh, dan was het geloof ik iets lager, deze. Hop. En Zo zie je dat je scène voor scène kunt opbouwen. Ik zal er nog eentje pakken. Uh, wat zien we hier? Upload video. Nou, dan zie je al helaas. Dus je kunt niet je eigen video uploaden. Uh, dat is alleen in de betaalde versie. En uh, hier zijn de versies met de images. Uh, ik wil nog een abstracte. Oké. Okay. Nou, dan zie je ook dat dit is allemaal premium Dus dat uh, lukt dan niet. Dus deze zijn allemaal betaald. Alleen hier kun je dus uh, kiezen uit... De slides. Dus natuurlijk zijn de mogelijkheden enigszins beperkt. Nou, het is de eindslide. Nou, dan ga je aan de slag met het opbouwen. Dan is het gewoon uh, een leeromgeving voor leraren. En hier zie je, ik wil een uh, andere tekst. Bijvoorbeeld Oswald. Save. Nou, en zo bouw je eigenlijk je presentatie uh, op. Uh, Face to face of online. Save and next. Nou, hoe werkt dat met die image? Dan is het hier... Uh, kun je het koppelen aan jouw Instagram, de Google Drive, of je eigen computer. Uh, of je kunt een foto nemen. Uh, stel dat je hier een foto wil... Dan moet ik wel even dit doen en dan gaan we naar afbeeldingen en dan zeggen we deze, open, upload. Oké, okay, nou je ziet het niet, maar hij staat straks hierin. En dan uh, pakken we nog de laatste slide, succes, save. Nou, dan hebben we alle slides af. Dan gaan we nu kijken van welke kleuren willen we gebruiken. Dan krijg je achtergrondkleur en lettertypes. Hier zie je de verschillende... Nou, deze bijvoorbeeld. Next. Dan kun je nog kiezen. Ik wil een muziekje erachter. Bijvoorbeeld deze. Je beluistert het muziekje. Ja, dat klinkt leuk. Next. Build my video. Nou, dat duurt dus 5 minuten, dus je moet in deze wel geduld hebben. Dan gaat hij het heel mooi opbouwen. En ik laat zo meteen even het resultaat zien. Heel veel succes!